Onze topper van de maand, september, is Rosella, onze sales director. Zet altijd dat stapje extra, zorgt ervoor dat de klanten tevreden zijn en vindt het nooit erg om even extra mensen te woord staan. We gaan even naar de toe. Rosella, mm -hmm. van harte gefeliciteerd je bent onze topper oh. van de maand. <laughs> Oké, okay, wat leuk! Uh, leuk? Ja, ja, ja, waar had ik het uit... aan verdiend? Nou, ik heb net uitgelegd dat je altijd dat stapje extra zet, de klanten te woord wil staan en het nooit erg vindt om net dat extra stukje informatie te geven om ze over de streep te trekken. Nou, uh, helemaal top. top. Ja, leuk. Nou ja, uh, bedankt. Ik ben er blij mee.